Zo, lieve mensen. Vrijdagavond. Straks binnengehaald met de dames. In verband met de vakantie. En uh, wat gaan we lekker doen? kijken. Kijk. Dit hebben ze eventjes geregeld. Nou, Amber heeft het uh, geregeld. Hij heeft zelf tonijn gemaakt met een dippie, met alooi ooi ding. En worstjes, een lekkere despo en een bijntje En Fabienne met oranje Maar goed, uiteindelijk gaat het om het gebaar en we gaan daar een lekker film kijken. Ik zeg, nu al uh, top. Fijn geregeld. Fijn begin van de vakantie. Zoals gezegd, we gaan uh, de boel hier een beetje uh, schilderen en uh, verbouwen en uh, doen. Dus we hebben nog genoeg te doen de komende drie weken. Dus uh, na het begin kan al niet meer stuk. Allemaal nogmaals bedankt, toppie. Echt, echt een leuk idee. Helemaal super. Uh, we gaan in ieder geval lekker film kijken zometeen. Sinterklaas! Dus, uh, ik kom er straks weer eventjes op. Sinterklaas! gedaan, lekker mijn witte alles voor de nieuwe kamer plafondetje muurtjes aan de tweede kanten uh, dat wordt een andere kleur dan die en dan uh, gaan we die, uh, die lijstjes die gaan we een uh, kleurtje uh, geven dus ik ben ik benieuwd hoe dat het eruit komt te zien ik hoop dat het erg leuk hoor. Uh, kozijn natuurlijk ook, ga ook uh, schilderen. Oh, ik heb het wel, wel aan van gekregen. Ik zeg uh, de groetjes, de rest van de vlog met uh, schilderen en zo, dat volgt allemaal nog. Dus ik zeg uh, tjee! Kijk eens, kijk hier, een mooie muur geworden. Dan ze mooie timelapse opgenomen, deze was één muur. En natuurlijk nog voor die kant, dan gaan we ook nog het plavond, is gisteren gebeurd. mooi wit. we mooi wit, dan gaan we straks hier het kozijn dan Gaan we even schilderen, ander kleurtje. En dan heb ik hierboven, heb ik nog een plint. Die gaan we ook voorzien van een kleurtje, dus uh, wat nice. Nou, de laminaat is inmiddels ook uh, geleverd, dat hebben ze gisteren gedaan. Dit wordt ons laminaat. Nou, jullie krijgen straks wel te zien uh, wat het uiteindelijk gaat worden, maar alles bij elkaar, super nice, super nice. Nou, er was eventjes een uh, korte review uh, op de timelapse die ik al heb gemaakt voor deze muur. Daar gaan straks natuurlijk ook voor die muur dus we de timelapse maken. En dan krijgen we alles te zien, ook voor de vloer. De volgende week komen ze die leggen. Dus dan uh, gaan we dan ook even kijken. Ik zeg uh, alvast, je goedjes en tot de volgende timelapse. Tjeeeeee! Lieve mensen, Fabienne die gaat ook uh, schilderen zo meteen, dus voor uh, <laughs> het eerst, maar nou, ik ben uh, hier al een beetje begonnen. Dus nou, uh, en dan gaat Fabienne beginnen, die wil ook een stukje. Nou, ik zeg, uh, shoot! <laughs> ja, het was lastig hè, om uh, daar alle twee te doen. En die bak vast te houden en, uh, en dan gaan, uh, gaan schilderen. Niet te, dik, niet te diep in de verf steken. Zo. Ja, gewoon eigenlijk een heel klein beetje. Kijk, dat je, je dit hebt zo. Die je een heel klein beetje zo. Dat bij je eigenlijk nog een beetje het puntje wat verf opzetten. Anders ga je aan het puntje een beetje verf opzetten. zetten. Ja. Huh? Oh, wacht, je staat er dichtbij. Wacht, even eraf. Dat doe ik ook anders. Dat is een Dat is misschien ook zo. Oh, is Dat is een beetje zo. even uitkijken uh, hier bij zo. stekker. Ja. Ja, Moet zo. Dat is even even Nee. Nee. Niet doen. Ik nou, kan het wel. Ik kan het wel Het Dus is uh, een beetje uh, volleyballen aan leren. Van uh, Evie, even doet volleyballen. Nou, dan wil ook in één keer iets van volleyballen gaan doen in de Weet ik het wel. Ja. Maar goed, dan ja. moeten even... Ja, papa, papa. Ik hey, kan Ik ga nou eens even... Ja, maar je moet gaan shoulderen. Ja. Gaat. kijken een netjes op die lijn uit de beethoek ja oh. nee dat moet je niet zo doen je moet je pas recht houden en dan moet je tijdens nee niet zo recht ik heb een beetje schuin dan moet je tijdens het uh, ding moet je, moet je hem eigenlijk draaien. En dan denk aan het persoon. Dat is oh, oh, oh, oh. Hij is niet goed. Hij oh, is goed. Nee, hij is niet goed. Hallo, kijk eens daar al. Ja, dat is maar een klein beetje. Dat is ook een klein beetje. Catherine. Daar heb, uh, heb ik, Wat, wat heb ik je aangedaan? Wat, wat ben ik aan begonnen? Ik, uh, ik weet niet wat ik ga worden. En hoe lang dat we dat nou over gaan doen? Tjie! Tjie! Nou Ik denk dat ik zo meteen zal nu over ga nemen. Ja, hey. Dan schiet ze op en doe het dat met de rollen. Dus dan uh, kan Fabian inderdaad even kijken hoe ik het doe met de rollen. En dat lukt me wel. Of niet? Ik heb het al een keer gedaan. Toen naar mijn kamer ging, was Nou, met deze moenkamer. Hier komt iedereen de slaapkamer in. Weet je maar nog Nou, ik uh, zie je straks weer. Nee, deel. papa, kijk hoe mooi strak. Wat? Wat? Dit is mooi, Wat? Strak. Wat? Wat? Wat? Wat is mooi strak? mooi strak Ik weet het niet. Ik mooi strak Nou is. is jij. Ik kan het nog yes. beter dan jou. Alleen, nee, luister, kijk. Ik heb een excuus, hè. Deze handschoenen die aan heb zijn groen te groen. Ja oké, okay. daar, daar heb je misschien ook een beetje gelijk in. Ze dus heeft uh, mijn handschoenen aan, dat ze uh, een beetje schone vingers houdt natuurlijk. Maar die zijn een beetje aan de uh, big size. Kijk okay. eens in de... Dus ik de neem deze handen. Meef, meef, meef, meef. Ik voel je er een keer knijp van. Dus, uh, nou, ik uh, ga weer verder, dan uh, kan, uh, doe ik even de, ik weer, het randje ja. boven. Ik ga weer dan mag ze, Aan de onderkant mag ze misschien wel uh, doen, want dat, dat, dat, dat maakt niet zo erg fluit, want er komt toch de vloer er tegenaan. Maar voor het plafond vind ik toch iets uh, belangrijker. Dus uh, Fabienne, dat vind ik niet. zullen we even overnemen? Nee. Dat jij gaat filmen en dan... Uh, nee. Jij mag daar een keer aan de onderkant... Uh, kijk nou! Nee. Hallo, Fabienne. Fabienne, jij mag daar een keer aan de onderkant doen. Dan, komt niets heel, dan kun je ook netjes werken, maar dan komt niet zo heel erg spits als Kijk hoe mooi dat al is! Ja, hoe mooi! Kijk hoe mooi dat al is! Hoe mooi, nou, nou, hoe mooi, hier! Maar Verrennen! Hm? Kijk eens! Lollipop! <laughs> kijk hoe mooi ik dat kan! Ik kan echt worden, hoor, kijk, kijk, nou we zitten ver! Ja, maar dat moet ook nog gedaan worden. Dat is niet goed. Verdomme. Zeg dat dan ook meteen. dat zeg ik toch al de hele tijd. Niet. Dat is wel. Hier. Ja. Kijk, dat is toch beautiful. Kijk strak het is. Die sport niet. Die sport eigenlijk Dat wil ik foto van maken. Waarom je voor je vermaken? <laughs> Nergens van. Maar... Kijk hoe strak dit is! Oh, ik zie niks. Moet je ogen open. Kijk hoe strak dat is hier. Het is toch mooi. Ik haat gewoon. No. Jij bent de zaal, en Tonje je een of ik haar Oh mooi Nou, ja, ik ben benieuwd zo dat ik stadswerk zien dus. Ik weer. Nee, weer? Uh, ja. ja. Zal ik even boven wat verder, dat je de onderkant kan doen. Nee, dat hoeft niet. Nee? Nee. Doe nee. er even handschoenen aan ook, of niet? Ja, ik weet niet. Maar... Ja, maar kijk, ja. Maar, goeie maar. Paak.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 ja. Hi. <laughs> ja, Fabian was net aan het schilderen en toen viel de kwast en toen wilde ze de nee, kwast oppakken. En... Nee. Nee. Kijk, ik was daar bezig. Jij telefoon over. Ik wil kijken wie er was. We de kwast niet leggen. Maar die rol, zeg maar, die lag naar beneden in de verpak. Die kan het tegenpakken. Die kan ik met mijn handen zo erin. Maar hier, de kwast is safe, hè. De kwast is safe. <laughs> Nou eens even kijken. Oeh, wow. timelapse. Nice. Timelapse. Almost over. Time. Time. Soms hebben we niet gekke dingen. Kan nu eens nu. Gebeurt niet eenmaal. Tja. Jij ook? Jij ook gek? Goed. Oh, uh, nou, ik ga dus heel eventjes bemoeien met uh, de GoPro, zodat we uh, verder de kunnen maken met Fabianne ook erop. Dus, uh, Je kan ook gewoon de kamer ergens neerzetten. Ik uh, ga even kijken of ik, uh, de kamer ergens neerzet, hoor ik. Je de hoor ik. Je de uh, eens even kijken of dat dit wil lukken. Nou, ik zeg... Uh, hij is geschikt. Fabianne, kijk eens. Toen uh, gingen wij naar het, naar het bos waar we hardlopen in de avond. Dus dat maken we daarheen met de fiets. Zo met de tweeën. En toen gingen we daar al die parcouren doen. Ja. Toen deed hier blijven slapen. Dat is al een paar weken. Toen hadden we ook een kaart meegenomen. Volgens mij nee, dat was toen de GoPro. Toen uh, gingen we naar huis. Ik heb het gezellig, toen was het bijna weg. I'm don't Kijk Ja. Ja. Kom maar. Kom maar. Stan en maar na. Maar we hebben speciaal voor jou die uh, fanta dinges uh, bewaard hè. Nou weet je, maar dat te veel Nee. Ik pak het lekker wel wat. drinken Uit de hoort. Ik heb verf op mijn uh, slippers, zie ik nu. Oeh. Dat vind ik niet echt zo fijn. Want dat zijn nieuwe slippers. Ik pak, kom ja. Oeh. Chambula, oh, hey Ik even... So. Oh, ik denk wat er binnen maar de is mannen Ja. Ja, hè? Wacht even, hij staat niet zer. Ja. Ik vind het al ver al. Alleen dit stuk nog en dan dat dan hebben we al niet uh, in elkaar. Ja, ik denk ik het wel mooi vinden. Ja. De restaurant is weer ver op de slipper gekomen. <laughs> oh. jij even naar de oude hier. of niet? Hè? Even naar de rode Nee, die uh, was een weekendje als ik het goed heb. Die was een weekendje naar de opa en op de camping? Op oh, de camping? camping? maar het camping. Nee, weet ik niet. Maar eigenlijk zou ik daar heen gaan met Evi twee nagen, weet je wel. Maar dat ging dus door omdat ze zagen dat het slecht weer werd. Maar jij ja, merkt er niet we vrij, vrij weinig van. Heb ik goed? Ja, Dat. zit niet vast meer hè zie je Dat. Judy, waarom ben je groot, want je ligt vaak in de weg. Waarom? Ik wilanje voor mij. Ik wil ja, oranje voor, voor jou gaan maken. Uh. Ja, dat vroeg jij net aan mij. Moet jij even oranje maken? Ah, ja, ja. aan die roosblok. Oh, ik ben zo irritant. Ik heb ook gewoon hier achter. Ons was misschien niet heel irritant. Ik heb nu achter, zeg maar. Ik ben hier achter, ergens. Hier ergens, achter. En gewoon ook waar haar zit. Hier. mijn vinger is alsjeblieft. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik hoop het wel. Er zit dus een muggebot, maar die is, maar die mug? Die is echt precies in mijn spier geprikt, dus dat is echt kapot, veel pijn. Wist je dat ik wel um, een mug ben verstoken in, mijn, in een van mijn spieren? Hé! Hey, ik kom er nu pas achter dat ik hier laat ik hier ver voek. Ja. de ja, Ik dacht, die hoek dan. Zeg dan boven en onder. Eer wat jij bedoelde van gewoon onder die hoek. Moet ik kunnen een lijn doen? Ja, dat weet ik toch niet. Dat je beter aangeven. Ja. Hey. Ik zei straks dat ik door een mug in mijn spier ben geprikt. En dat ik nu um, achter in mijn, in mijn nek, een beetje nog onder mijn haar, dat ik daar de lucht moet zitten. En als zelf op drugs aankomt, doet dat een tiker en veel wijn. Oh, Dat is snowy. Jij dan. Oh ja, nee, Spike ligt voor Pampus. hè? Eh? Jij ligt voor Pampus, hè? Ja. Jij het lekker te slapen. De rest vindt hij allemaal voor? Hallo! Fucky, we snel Snowy. Rol. Rol. Goed joh. Goed joh. Goedje, goede, goede, goede. Lekker. Wat? Buddy. Quest, quest, Quaest. Buddy. Buddy. Buddy. Kom eens hier. Ga zitten. Ga zitten. Pootje. Fox. Nee. Wacht hè. Blijf. Zitten. Zit. Blijf. Nee, dat is af. Blijf. Blijf. Buddy blijf. Buddy. Daar nou moet we wel komen. Ja! Yeah! Hi! Buddy kan ook een trucje, hè, Buddy? ga het andere trucje ook doen. Ja, die gaan we wel even doen, hè. Kom. Hier. Buddy, Kom. Kom. Ja. Hè, ja, kind. Zie ze hier dan allemaal staan? Drie guppies. Hè? Ja. Moe? Ik zweer oh. Hallo. Hallo. Op uit. Oh. <güls> Auw. Ik heb echt papa. Ja. Bij mijn uh, kleine teen ja. Heb ik het zitten. En dat doet pijn. Ja. En dat is niet fijn. Ben. Ja. Mijn tuin gaan niet nou. Waarom? Dat zie ik ook niet. Ja, dat is uh... Ja, zoals ik zo zien ze het wel. Laatste stukje. Kun je nog opnemen of niet? Ja. Ja? Ben je hem zo mee? Ja? Ja? Ja? we filmen filmelen niet omdat ik eigenlijk. Uh... Laatste stukje, stukje, laatste stukje. moet je vallen, met laatste stukje. En dan zeg je ze zo dat ik het de ben in huis. Nou, volgens mij is mijn vader dat toch? Laatste stukje. En dan vieren we feest. Dan nou, pakken we dan een lekker bakhoedje. Dat mag niet. Oh. Vijf euro. Oh ja, moet je nou opletten, hè? want uh, we mogen niet aanzetten tot uh... Ik wil het laatste stukje doen. Want dan voel ik me goed. Ja. Dan vind ik het fijn gevoel. Wat Ik wil het laatste stukje doen. Jee, man. Nee, dat wil ik kijk door. Oppassen voor de stoelen. Nee, je, je hebt maar pech. Oeh. Je hebt maar pech. Nou, ik ga wel een laatste stukje doen. Oh, nou, ik. Uh, ja, je moet even, hallo. Maast, doe even een beetje, een beetje paint aan. Een beetje, beetje. beetje paint. Een beetje, Nou, echt het uh, laatste stukje, dames en heren. En dan. Uh, hebben we nog een. Uh, nog een stukje te gaan. Tenminste, niet qua muur, maar wel qua schilderen. Oh, domme. Ja, dan moet je oppassen. Oh, echt eerlijk wel. Straks weer tegen de muur aan. Ja. Maar ja jij wil je... een laatste stukje doen. Ja, dat wil ik ook. Dan moet je andersom gaan staan, al oh, je hebt op je broekje helemaal. maakt. Ja, zeg ik. Kijk. Hattop. Doos. Nou, het echte allerlaatste stukje. Ja, nou, dat wordt even niks. Ja. Je moet even een beetje weer aan doen. Pitje, Petje. Dat stukje nog. Dat stukje nog. Ja. ga dan we niet weer met die bellen tegen de muur aan staan. Oh Fabienne, dat wordt helemaal. Dat wordt helemaal niks. Nou kom maar. Ja, kom maar. Nee. Laat, mij, laat mij dat stukje maar even doen, want. Hé, Fabianne. Nee zo eigenwijs? Lef het lukt wel. Het is wel heel op mijn manier. Zie, het lukt al. Een de in de tuin. De voilà. Le tuin hier ook eens dus binnen. Nou, schiet dus op dat een stuk hadden al lang klaar kunnen zijn. Maar ik heb je eigenlijk een het goede jaar. haar. Nee, ik klet helemaal niks. Nou, de muur. Dat oh, kan ik nog, eh, nog eens halen doen, maar... Ik wil gewoon... Ja, laat mij maar, want uh, je bent anderhalve meter aan het... Uh, wat zeg ik? Dertig meter aan het verven, want kom komt nog geen verre voorop. Wel waar? Kom hier, kom. Kom. Dames en heren, doe even onder de beschrijving wie mag er vandaag schilderen. Ik. Ik. Ik. Ik. ik, ik, ik, ik, ik, ik. Zie, ik was het laatste die ik zei, is dus ik mag. Het <gacht> is niet te geloven. Hallo, film. Dit is het laatste stukje. Ja, we zijn de partypoppers vergeten. Oh. maar nou, dames en heren, kijk eens hoe, hoe nice. Allemaal door mij, zie nee. <laughs> je niks meer opnieuw te doen. Maar ik heb alles onder kunt nou, Ik wil eens even kijken, want hier hebben we wat matige licht en je even goed kijken. Doe eens nu dagspat die tegen het bevond aan. Ah, oh, die tuin boven ook, ja. het is goed wat. met jou. Hier moet je even opnieuw <laughs> Even een keer eroverheen. Het is jou, hè? Ja. Oh, zie je, ik kan het gewoon beter dan met jou. te Rollen. Pak die stok nou eens gewoon fatsoenlijk vast. Nee! Oh. <laughs> Zo jammer dit. Nou nee. Oké. Okay. We laten die vaker last van geloof hè? Ja. Nou, kijk eens, aan en heren. Nou, ik vind het helemaal prettig. We even. Uh, even een goede check doen. In de hoekjes. Dan zal ik uh, straks uh, nou eens even afwachten in hoeverre en uh, uh, hoe dat hij nou opdroogt, of dat er nou. Uh... Ja, Laat me gewoon even neer. Hoe dat hij nou gaat, uh, gaat ja. opdrogen? Zo erin. Nou ja, niet in de ding. Sorry. Hoe dat hij nou gaat opdrogen, of dat we dadelijk uh, vlekken zien van de ondergrond van het uh, bijje dat nou, het, het, het, het, nee. het ziet er nou uit dat het allemaal keurig netjes wegtrekt. Maar goed, dat is het begin, Moet je even goed, goed bekijken. Maar nog even... Dit is flu... Dit is fluweelgrijs, flu dus als mensen denken dat dit muisgrijs nee, dit zou fluweelgrijs flu moeten zijn. Muis? Grijs. Oh. En deze, muur, deze muur... Is ook grijs? Nee, dit is taupee. Dit is, uh, taupe. staat uh, bij... Uh, uh, bij de verfhandelaar waar we het gehad hebben, beginnende met een p en een eind of x. Of is. Dit uh, is uh, taal p. Dat is donker We dus hebben taal p ene muur en uh, fluweelgrijs andere muur. En dan ga ik voor die plintjes daar zo, die plintjes. En voor dit kozijn, ga ik het volgende doen. En dat is dus even afwachten, want ik weet niet hoe dat dat eruit gaat zien. Um, ik hoop natuurlijk erg leuk. Voor wat contrast. Ik zit vast. Help. Wat, wat had je? Ik? ik zit vast. Kijk, als ik hem wil, dan zit mijn arm armen een beetje knep. Ja, het is ook niet geloven. Je ja, hebt ze erbij. Nou, handen los. Handen eerst tussendoor. Ja, zo kan ik niet verder. Oh ja, en dan naar boven. Uh, kijk, hoppakee, klaar. Nou, nog een keer. Uh, het, het is voor mij een probeertje. Ik denk, ik denk persoonlijk van dat het wel leuk is om dus inderdaad dadelijk... ...deze kozijn een andere kleur te maken dan de muur. Uh, deze deur, we moeten ook even gaan kijken, die heb ik al geschuurd. Uh, maar dit moet waarschijnlijk eerst met een speciale lak gedaan worden, dit is van die, uh, van die gefineerde deur. Is dit. Maar goed, dan moet ik even kijken. Nou, dan hebben we dus aan die kant, wat ik al zei, dat is de vleurig grijs. Wat ga ik dan doen boven bij die latjes, daar zo? Daar zo, langs de muur. Wat zijn eigenlijk de kruis uh, die we krijgen? Ik heb je nog niet gezien. Dat hoef ik niet. En uh, deze, dit kozijn is deze Super. kleur. Wow, dat gaat mooi worden, denk ik. Dit uh, is een... Even kijken, wacht ik ook weer. <lacht> ik even. Ik ga mijn lul pakken, hij is schrok. Arme kind. Dit is uh, Gobi Grijs. Okay. Gobi Grijs. Nou, ja, uh, Gobi Gofie. kan het zijn. Maar het is in ieder geval uh, dit soort uh, grijs. Kofi. Die? Kofie. Die gaat dan uh, straks hier op dit kozijn en dan uh, boven over, over de plint. Dus ik uh, ben eigenlijk best wel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Een uh, beetje uh, contrast. Normaal gesproken hebben we altijd uh, uh, de, of bij het plafond of bij de muur zo'n zo latje. Nou, ik wil dat latje juist een beetje gebruiken als een, als een soort breuklijn. Ik weet niet wat het gaat gebeuren, uh, optisch gezien. Maar dan gaan we, gaan we kijken. We zullen het zien. zeg: uh, voor vandaag heb ik dit in ieder geval gehad. Misschien dat, we, dat ik vanavond nog ga proberen om uh, het kozijn te schilderen. Maar goed, dat uh, zie je dan mogelijk uh, vanavond nog wel uh, hier bij deze vlog. Uh, of met mensen die ik dan uh, daaraan vast uh, ga maken. En dan uh, kunnen we het wel zien. Ik zou in ieder geval nu uh, zeggen: Nee! Ik kom morgen. Nou, Fabianne wilde nog een beetje vloggen, nou oké. Okay. Maar ik heb altijd dingen nodig. Wat denk ik, een ding dingen nodig? Ik de zit. Oh. Want de vorige keer ja, had ik uh, deze daaraan en toen ging ik op mijn tablet, ging ik Roblox doen. Toen had ik hem zo neergezet, dat hun gewoon met me mee konden kijken. En uh, ja, dat ik ook tegelijk gewoon ook nog gewoon goed kon spelen. Dus dat ga ik niet even weer doen, want ik heb zo'n wat te doen. Dat hij Zo, lieve mensen. Nou, we hebben een stukje van de, van de muur laten zien. We hebben alles laten zien. Uh, de lijstjes inmiddels uh, gedaan. Dus bij deze ga ik uh, dit gedeelte vast afsluiten. De vloer, dat komt uh, van de week. Dus dan gaan we van de week gaan we dat uh, nog een keer bespreken. Uh, dat ze komen leggen. Nou Voor de rest zou ik zeggen, als je deze video vandaag leuk gevonden hebt met onze verbouwing van de woonkamer of in ieder geval het schilderen en dat soort dingen er allemaal achteraan, graag even een blauw duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal en dan zien jullie de volgende keer weer terug bij de nieuwe vlog en het tweede deel van de verbouwing, oftewel de vloer en dat soort dingen. Misschien later ook weer andere dingen die erbij komen. Dus ik zou zeggen, nogmaals, blauw duimpje omhoog. Abonneer je op dit kanaal en dan zie je, je de volgende keer weer. Ik zeg, ciao.